Ben je in de eerste stripweek twee pillen achter elkaar vergeten? Neem dan, binnen 12 uur na de tijd waarop je de laatste pil had moeten slikken, die pil alsnog. Je blijft dan tegen zwangerschap beschermd. Neem je de tweede pil niet binnen 12 uur alsnog in? Dan is de werking van de pil niet meer betrouwbaar. Wat doe je dan? Neem de laatste vergeten pil alsnog in. Heb je seks gehad zonder condoom? Neem dan binnen drie dagen de morning afterpil om zwangerschap te voorkomen. ...maak de rest van de pilstrip gewoon af. Maar gebruik de komende zeven dagen wel een condoom als je wilt vrijen. Heb je in de afgelopen drie dagen geen seks gehad of wel een condoom gebruikt... ...maak dan de rest van de pilstrip af en gebruik de komende zeven dagen als je seks hebt een condoom. Ben je in de eerste stripweek drie, vier, vijf, zes of alle zeven pillen vergeten... ...dan geldt ook... ...neem de laatst vergeten pil alsnog in. Heb je seks zonder condoom gehad... Neem dan binnen drie dagen de morning after -pil om zwangerschap te voorkomen. Maak de volgende twee weken van de pilstrip wel af, maar gebruik de komende zeven dagen een condoom als je wilt vrijen. Heb je seks zonder condoom gehad en ben je te laat voor de morning after -pil, dan kan je binnen vijf dagen na de seks een spiraaltje laten plaatsen om een zwangerschap te voorkomen. Bespreek dit op tijd met je huisarts. Heb je de pil weer zeven dagen achter elkaar geslikt, dan ben je weer beschermd tegen zwangerschap.